daar eten. Dat is hetzelfde als elke dag. Het is niet goed. Eetjes. Hey, Eetjes. Hé hey, hey, Black Jack. Kijk eens Black Jack. Hé hey, Black Jack. Kijk eens Black